Hoi, ik ben Leon, ik ben 25 jaar, ik studeer voor docent Engels. Ik ben vanuit het uh, mooie Groningen ben ik naar Leeuwarden toegekomen om te studeren en te wonen. Dat is me tot nu toe heel goed bevallen. En ik ben uh, als Rivella, een beetje vreemd, maar welke. Kies er mij en dan gaan wij leuke dingen doen voor Leeuwarden.